Illustrator op de iPad heeft dan misschien wel de show gestolen op Adobe Max, maar ook de desktopversie kreeg er een aantal nieuwe features bij. In deze video we, kijken we naar de nieuwe Snap-to-Glyph-functie. Ik heb hier in Illustrator een stukje tekst klaargezet en de nieuwe Snap-to-Glyph-functie functioneert eigenlijk zoals de Smart Guides, maar dan met Live Type. Dus de smart guides voor wie ze kent, die verschijnen wanneer we ze nodig hebben. Bijvoorbeeld wanneer dat we willen uitlijnen op andere objecten of iets dergelijks of ten opzichte van uh, het artboard. Nu de snap-to-glyph functie die gaat ook gaan uitlijnen op live type en dus als ik mijn object hier in de buurt van de rand beweeg dan gaan we zien dat die netjes op de edge van mijn tekst gaat gaan uitlijnen zo ook hier aan het einde ook aan de bovenkant van de tekst en ook aan de onderkant van de tekst en dan niet alleen die gaat ook veel preciezer gaan uitlijnen bijvoorbeeld op de baseline op de x-height, en je ziet die groene lijn verschijnen, dat is de x-height. Ook op de ascenders en de descenders van onze tekst zal die gaan uitlijnen. Ook tijdens het scalen werkt dit. Dus als ik mijn tekst, mijn object, beter gezegd, op de baseline zet, en ik scale dan mijn object down, dan kan ik perfect op deze manier eigenlijk dat even hoog als de X hoogte van mijn tekst gaan maken. Nu dat werkt prima voor objecten die we willen positioneren, maar ook tijdens het tekenen is dat een zeer handige functie. Als ik de pen tool erbij neem, dan gaan we zien dat de pen tool eigenlijk toegang heeft tot al de vectoriële informatie in mijn glyphs. Vroeger moesten we onze tekst outlinen, om dat eigenlijk te kunnen gaan doen, maar nu gaat dat dus gewoon perfect met live tekst. En we zien dat als ik hier met de pen tool overbeweeg, dat hij mij gaat informeren uh, waar de ankerpunten zitten en dergelijke, en kan ik dus netjes gaan stukken verder tekenen hier. Stel dat ik hier een extra versiering wil gaan aanbrengen, wel, dan kan ik, ik heel eenvoudig op deze manier op beginnen tekenen en dan gaat hij netjes gaan uitlijnen ik ga die krul hier nog afwerken no unfinished business zou ik zeggen Hop, op deze manier voilà. en ik heb netjes een versiering aangebracht hier bij de o die perfect gealigneerd is op die tekst we hebben nog iets van extra controle hierover en die kunnen we vinden in het character paneel Onderaan in het characterpaneel vinden we hier een aantal opties voor snap to glyph en we kunnen eigenlijk aan en uitzetten welke guides dat we te zien willen krijgen. Dus baseline, x-height, de outer bounds, de um, proximity guides enzovoort. Dus de nieuwe Snap to Glyph functie in Illustrator, download hem vandaag nog de nieuwe versie en ga er een keer mee aan de slag. Ik denk dat je daar zeker heel blij mee gaat zijn.